Een van de gevaarlijkste strategieën die jij als verkoper van een huis of een appartement die je maar moeizaam verkocht krijgt kunt hanteren, is het steeds in maar kleine stapjes verlagen van je vraagprijs. Een techniek die bekend staat als de kaasschaafmethode. En door niet op de juiste manier je vraagprijs aan te passen, loop je niet alleen het risico om achter de markt aan te lopen, maar ook om dubbel verlies te moeten incasseren. Ik laat je zien hoe dat werkt. Als verkoper starten met een te hoge vraagprijs, ...zie ik vaak het volgende scenario uitspelen. Op de aanmelddatum van de verkoop had de woning een reële marktwaarde van X. Echte verkopers kozen voor een hogere vraagprijs. Een probeerprijs. Met het idee, we hebben maar één gek nodig... ...of zo hebben we onderhandelingsruimte ingebouwd. Maar dat zijn levensgevaarlijke aannames, zeker in de huidige woningmarkt. In mijn hierop aansluitende podcastaflevering... ...verkoopvalkuil, te hoge vraagprijs, ga ik hier dieper op in. Dus verkopers starten met een te hoge vraagprijs. Maar omdat verkoop uitbleef, besloten de verkopers om hun vraagprijs te verlagen. Echter maar met een klein stapje, omdat ze onderhandelingsmarge over wilden houden. Maar toen het huis nog steeds niet verkocht werd, besloten ze om nogmaals de vraagprijs te verlagen. Weer met een klein stukje, de kaasgraafmethode. En na maanden besloten verkopers uiteindelijk om hun vraagprijs te verlagen naar de oorspronkelijke reële marktwaarde. Met de verwachting het dan wel te kunnen verkopen. Alleen op dat moment stellen veel verkopers zich de vraag hoe lang staat het huis er te koop? En als een huis al wat langer te koop staat, dan denken veel kopers dat er misschien wat mis met het huis is. En dat verkopers wellicht bereid zijn in het accepteren van lagere prijzen. En dan is de waarde die de kopers ondertussen ervaren, lager dan wat ooit de marktwaarde was. En wellicht wachten kijkers dan nog langer, omdat ze denken dat de verkopers misschien nog een keer hun prijs gaan verlagen. Of straks met een nog lagere bieding genoegen nemen. Kortom, hoe langer het duurt, des te meer invloed dat heeft op hoe kijkers de waarde van je huis inschatten. Want wie wil een huis bezitten dat eigenlijk niemand wil kopen? En het is juist die perceptie die zo slecht is voor de waarde van je woning. En er komt een moment dat je het gewoon zat bent. Je wil gewoon weg, je hebt dubbele lasten of je wordt door omstandigheden gedwongen om toch nu afscheid van je huis te nemen. Een grote kans dat je je huis dan weer in prijs moet verlagen en dat je je huis dan verkoopt op een waarde die veel lager is dan wat de oorspronkelijke reële marktwaarde was. En dan heeft de strategie dat je gestart bent met een te hoge vraagprijs en steeds volgens de kaasgaaf te kleine stapjes genomen hebt, uiteindelijk negatief resultaat. Waarbij je niet alleen maar geld verloren hebt, tussen de reële marktwaarde en de uiteindelijk opringsprijs, maar ook gewoon tijd verloren hebt. Kortom, een dubbel verlies aan het lijden bent. En dat is bloedzonde. Dus wees niet eigenwijs en start met een goede vraagprijs. En zodra je merkt dat het niet lukt en je wil een prijsverlaging toepassen, wees dan verstandig en hanteer niet de kaasgaafmethode. Want voor het weet krijg je de deksel op je neus. Meer strategieën voor de verschillende fasen in je verkoopproces vind je in mijn boek Je huis verkoop je zo. Daarin leg ik uit wat je allemaal kunt doen om de verkoop van je huis een boost te geven. Je kan dit boek bestellen bij bol.com, maar je kan het ook via mijn eigen website bestellen. De link staat hier in de omschrijving. Dan kan je tevens van de mogelijkheid gebruik maken om mij een vraag te stellen of een idee te toetsen die helemaal past bij jouw persoonlijke verkoopsituatie. En zo word jij baas op de woningmarkt.